Nee, dit is geen B-bleed, hè? Het is een auto! <laughs> Meneer! Hallo, kijkers van de DC Spot. Ik heb het gevoel van een Game Audio is te luisteren. Fuck! Nee. Liefjes. Is... Oh, hé, okay. politie. Dat is goed meneer. Ja, van de kant. Oh, oké. Okay. Dat oh, is de politie. De politie. Ik meneer. Een hele goede dag meneer. Goedendag. Wil ik een hand hebben? Wat? Kijk eens als ik een hand heb. Wat hand heb je in je hand? Is het geld? <laughs> Rijden rijd <vrienden. t> <laughs> oh, dieves Kut Ik heb windproof tires Ik kan niks, ik kan maar mix niks maken Ja, dat is jij denk ik Dieves oh, nee. <laughs> nee. nee Fuck Ik zit vast Oh shit, we doen nu nee. af met gaan. Hoe laat ze even af gaan? Nee, ik niet! Mag ik een plan? Ik heb een plan, ik heb een plan. Oké, okay. ik heb ook wel een plan. plan, ik wil naar een andere met wereld gaan. Als we bij de auto instappen. Wat? Oh, oh, fuck. Waar oh, moet ik instappen? Naast, Naast mij. Nee? Ik weet nog of je auto nog heel is, um, <laughs> ja. <laughs> Kijk, we kunnen even naar een ander landje gaan, zeg het zo. Heel... Oh, hoe werkt dat dan? Vliegtuig of zo. Uh, nee. Hoe dan? Helikopter? Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Magische teleportatie? Raketlancering? Um, Metro? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Fiets? Een fiets? De fiets? <laughs> ja, ik weet het niet. Wat oh, oh, fuck, die bus. Die schreeuwde ik heb Nee Oh. Oh. Nee, oh. Nee, Nee, Voorzitter, Fuck nee, fuck nee. Nee, wacht. Ah. Wat the fuck? oh mijn god oh. Meneer, er, meneer, meneer. Meneer, mijn auto is een oh. beetje meneer, wat de fuck? Meneer, ik weet niet wat het is, maar meneer dit is niet gezond, dit is niet normaal. Meneer, meneer, meneer, meneer. Wat weet je? Ik heb een strategie. Mijn naam is Langnek, Barry Langnek. <laughs> Kan iedereen even de andere kant op kijken? Ik deze auto stil is. Alsjeblieft. Ah, de is een deur. Staat erop, oké, dit is boos, op, maar dat gaat het niet om. Hij rent achter me aan. Een Nanjo. Ga maar heen. Een Nanjo. koff? Holy fuck, ja. Wat doe jij, meneer? Oh, dit is, is geen babeleet, hè? Het is een auto! <lacht> <lacht> Meneer! Hoe kun <lacht> jij nog <dan lacht> zitten? <lacht> nee, laat er ergens toe leren. Meneer, een boom! Mag jij eerst even in de straat? Meneer! sorry mensen! Oh, ik hoop dat ze oké okay zijn, ik denk het niet. Oh, ja. Nee. <lacht> oh, ja, ik denk... What the fuck was dat? Was Geen iemand aan, met z'n is er Ja, dat, we... huh? dat is niet precies waar. Wat is dit? Ah! Oh, no, waar zijn we? Waarom? Waarom? Waarom? Zee! Haaien! Oh nee! Oh, dat is een nieuwe eilamp van GTA 6. Yo! Kijk! Ja. We, zijn helemaal, we zijn helemaal de berg omkomen, oh my god! Haha, <laughs> we zijn één keer naar <laughs> boven gekomen. Yo! Yeah. Oh. Wat een prestatie, welkom aan Mount Everest. Ja, we Waarom even, we het zo slow man. We gaan dus gewoon wat tempo dan even. Oh god! AAAAAH! Oh. Meneer, What the fuck doet u? Do? Meneer? Ja? ja? Heb je parachutes bij je? Ehm, uh, ja. Oh, ik niet. Ah. Hallo meneer! Ik ja. Auto in de natuur in de habitat. Nee. Okay. Speed! Meer. Ik heb een plan. Wauw! Ik heb geen parachute. Ik heb geen parachute. Meneer, help! Meneer. Meneer! Nee, ik ga Meneer. Zien, Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! 3, 2, 1, oh my god, gaan wij de auto krijgen, oh my god guys, het boeit me geen rol, oh my god, oh my god, krij wat krijg ik, oh my, oh, we krijgen tyfisch chips. Kijkers, gaat ie hem krijgen, het doet echt niks, maar, het zal wel leuk zijn. Nee, het Oh, oh mensen, hij krijgt geld. Nou, ben ik blij oh. met geld. Hij heeft dat hard nodig, zeg. hij had echt financiële, financiële problemen. Oké, okay, kom, we gaan blackjacken. Oké. Okay. Even een diamondje gooien. Ik gooi er ook een eeuw. Je schud er ook een beetje. <tie> Zo! Kijk, wel een diamondje heb ik gehad. Ja man, ik ook. ik zitten even de handen. Oh, we nee, hebben dezelfde, dezelfde. Je moet schudden. Ja. Hij loopt. Ender, en. en, en, en, en, en, en. Klint! Klint! Yo! Champagne! Champagne! Je ja, ik gooi een beetje mee, jongen, die vrouw. Hoe ga je drinken? Oh, nee, aan, aan eind drink je. je een stap zeker? Ja. Eén slokje. <laughs> Fuck <Ja>. donker. <laughs> <laughs> ik heb totaal niet gehad. Oh, oh jawel, <laughs> jawel, jawel, Super, donker inderdaad. De big spenders. Vodka, vodka schutje. We hebben een lekker vodka schutje. Een vodka schutje. Ja, nou, biscuit. Ja, Dat is helemaal niet zo. Kom weer naar <laughs> ja, uit, bedankt. Let's go. Wacht even, we een paar schutjes. Nee, nee, je bent wel hoog genoeg. Nee, Je moet echt even flink worden, helemaal gewoon. Wat doe je? Oh my god, een kooi! <laughs> <Raad>. oh. <laughs> Wat ben je? Ik ben in de kooi. Uhm, <laughs> um, ik mag geen dat het einde van de video is ofzo. Eh, hey, ik denk het wel. <laughs> oh, nee. Is dit, is dit het einde dan? Nou, ik zal oh, bedankt zeggen... voor het kijken, mensen. En abonneer gewoon even. Ja, nee, ik zal zeggen toedels. Toedels.